Ik zocht, maar vond u niet. Met luide stem riep ik vanaf de minaret. Ik luidde de tempelklok bij het krieken van de dag en bij zonsondergang. Ik baden te vergeefs in de ganges. Ik kwam teleurgesteld terug van de Kaaba. Op aarde keek ik naar u uit en zocht u ook in de hemel, mijn geliefde. Maar uiteindelijk heb ik u gevonden, als een parel, verborgen. In de schelp van mijn hart.